Start. Oké. Okay. Dan gaan we naar DJI Go. Laten we er gewoon de meest simpele pakken. Ik kan die aan. Het gaat hier hoor. Zo, echt wel. Maar het is echt wel 35 km per uur. Ja, dus we zijn heel nieuwsgierig. we dit halen of niet. Nou, de status zegt uh, is oké. Okay. Kijken ja, we het over de wind van het helft. Nou, ik merk het wel veel we The point has been updated. Please check it on the map. Hij weet waar hij zich bevindt. Homepoint is ge, ge update. Nou, aircraft warming up. Dat ga ik ook doen. <laughs> Vliegtuigen is aan het opwarmen. Nou, dan blijf ik een beetje uit de wind. Ja, hij zou goed moeten doen. Take off. Na okay. op de roos aan. Kijk eens gewoon snel hij. Hij is daar gewoon mee. Oké. Hij filmt. Ah, hij zou ook een rechte horizon moeten hebben, maar dat heeft hij dus helemaal niet. <laughs> dat trekt hij dus niet. Goed, nou, we gaan draaien richting Wauwenshaven. De, de andere op, man. Ja, maar dat is zo dus gek, hè? Kijk, ik doe niks, ik heb alleen maar gedraaid. Hij moet nou achterhalen dat hij dus een probleem heeft en weer terugvliegen naar waar hij was. Dan nou geef ik gas om hem een beetje te helpen, want anders lukt het dus gewoon niet. Oh, andere kant op. Kom naar ons. Ja, Hij moet moeite mee hoor. Ja, behoorlijk moeite mee. scheef zit. de plaatjes zijn heel mooi. Ga maar, zie je? Ja, uh, uh. Hoe vlieg je nou? 50 meter? Ja, 60. Oh uh oh, de wind pakt hem of niet? Jij nee, dat weet ik. Ik vlieg hem naar Brouwershaven, dat als de wind hem pakt... Dat ik hem dan nog deze kant op kan krijgen. Je mag hier vliegen hè? Ja. Zul jij nou terug? Nee, ik stuur hem omhoog. <laughs> Kom komt terug. Hij <laughs> komt terug. Dan stuur ik hem weer verder? Ik weet niet waarom in de eerste Waarom zou hij dat doen? Is hij verzekerd? Ja. Hij verzekerd? Als het hij als de eerste dan kan je weer niet horen. Nou, dat niet. Maar... Ik probeer hem te draaien. Kijk of hij een rondje kan maken zonder heel erg weg te. Blazen. Je hoort hem wel. Zo, ik vind het knap dat hij dat doet hoor. Zover ja, maar hij waait dus wel mooi. Kijk, oh, nou zie je de andere kant liggen. Dus hij moet nu nog weer draaien. Kijk, hij is nu bijna boven ons. Oh shit. Zo. Zo. Dat mag Zakken ze het? Ja, ik ben aan het zakken. Ja, omdat ik hem draai. Kom op jongen. Een plank gas tegen de wind in. <laughs> Nee, ik stopte hem met vooruitvliegen. Ik stopte hem met vooruitvliegen. Nou, we gaan weer omhoog, want we zijn ondertussen gedaald de 42. Je komt op mijn klas op de stenen staan. ...maximum flight altitude reached. Hoe hoog zit je nou? 80 meter? 120! Ja, nee. Dit nee, nee. is de maximum. Maar je hoort het wel, hè? Ja! Heeft u wel op tijd dat de accu leeg is? Ja. Of komt hij automatisch terugvliegen? Hij komt ook automatisch terugvliegen. Zijn dus we verrekken hoeveel accu er nog in zit om terug te vliegen? Ja, hij houdt in de gaten zo van nou... Als je nou nog terug wil, dan moet je dat en dat nog doen, want anders haal je het niet meer. Maar je moet geen risico nemen natuurlijk. Uh, hij stuurt niet zo lekker, omdat hij dus zoveel compensatie moet doen voor de wind. Ja, maar het plaatje is natuurlijk schitterend, kijk. Ja, dat is... Ja, is mooi. Echt mooi gewoon. Ja. Maar we gaan hem maar weer laten landen, want we hebben nog zes minuutjes. En dan gaat het alarm af dat hij wil uh, terugkeer. Dus... Ja, ik zal hem proberen te missen. Dat had ik niet. Ja, best wel. Wat hebben je hier plaatjes geschoten? Oh, zijn we nu hebben ergens anders heen dan. Dit zijn uh, filmpjes, hè, wat ik nou geschoten heb. Ja, daar dus gaan we, kan je... we ergens, ergens anders heen. Ja, leuk. je ja, richting het meer, of zo? Nou, als we aan de andere kant kunnen komen van, de, de, van onze huisjes, dan kunnen we ons als park filmen natuurlijk. Ja, aan de kant van waar wij, met de oude, waar wij zitten, zeg maar. Ja. ja Lachen zeg, want ik ben nou gewoon vooruit aan het vliegen en aan het dalen, maar hij gaat gewoon recht. <laughs> Hoezo zo vooruit? <laughs> Echt niet. De het meest recht hè? Voor de omvallen omwaaien. Nou, dat is wel, wel hoor. Okay. En hij heeft propellerbeschermers. Als je dat niet hebt, ja, ja, dan, dan kan hij wel eens knallen. Maar nu... Uh... Maar hij hangt, uh, ik kan niet anders zeggen, prachtig stabiel. Ja, heel mooi. Het is echt uh, zo, als je niks doet, prachtig. Mooi. Ja, het is een leuk stukje techniek. Wat is het? Uh, kijken, dan zal ik de sheer uitzetten.